Deze Rovere Invisible bijvoorbeeld is een vloer met een pure-classificatie. Wat wil dat zeggen? Wel dat het eikenhout dat voor de toplaag gebruikt werd, quasi foutvrij is. Plaatselijk kan je een kwastje aantreffen en natuurlijke kleurverschillen brengen een bevallige variatie in het hout. De Rovere Invisible werd afgewerkt met een olie die de natuurlijke kleur van vers gezaagd hout evenaart. Dat maakt hem universeel toepasbaar in iedere leefruimte.